Dan komt de rest vanzelf. Ik ben niet bij de eerste partijen direct gaan werken. Nee, er wordt wel gekeken van wat is een goede match. Ja, ik werk natuurlijk dagelijks bij die klant. Daar heb ik collega's en daar zit ik, nou ja, middenin. Maar mijn echte werkgever is Enginia en die zie ik ook regelmatig. Ze organiseren evenementen waar we elkaar zien om op een beetje op de hoogte te blijven. Ik zie we dat eens dat we... Doen